Verwartse kapsels, hoge verwachting, hoop op veel. De rokjes, een beetje wapperen, maar nooit recht omhoog. Ze ruiken lekker de geur van gras, de geur van bos, de geur van stroom. De geur van koeien op het land, de geur van alles in de hand. Maar laat het gaan, dan gebeurt het. Juist dan, juist dan. Nee, de herfstwind, herst de schiet alle kanten op, de regen valt horizontaal, de fietsen schieten nauwelijks op. Golven knal, hoog, hoog, hoger op de dijk, ik raad het af om te gaan kijken omdat het mij dodelijk lijkt. Maar voor wie de angst weer staat, wie de verleiding niet weer staat, ga naar de rand. Je voelt de wind, je voelt het waaien, weg van hier. Kom bij ons weg. Ja, het is moeilijk voor te stellen, maar dit komt net over de winter. <laughs> ja, Winterwind, windstil, de lucht is helder ook. De kou komt hier de grond uit, verbrand hout, schoorsteenrook. Het sneeuwvlok in mijn hand. En de weg is nog niet zo glad. De sneeuw is kraakhelder, kakelvers. en kraak bij elke stap. De fietsen zitten onder een laagje. Alles heeft de kleur van wit. En bij de vormen die je ziet. Raar wat eronder zit. En ik ken jou. Oh, het is lekker. Geef mij daar wat van. Hou oh, mij warm, mijn wintermeisje. Hou oh, mij. En Bij ons weg, bij ons weg. Onze ja. eigen bierverrozen. is Voor een commercie, hè? Hallo. Hallo. <laughs> <laughs> je, hey, je moet bekend worden. Hij staat er helemaal op. Jee.